Nou, dames en heren leuk dat jullie allemaal kijken. Terug. Oh, van weg geweest. Oh. Hé, hey, uh, oh, speel de intro. Oh, we, hebben, we hebben een nieuw intro gemaakt. Ja. <laughs> en we hebben nog maar eentje iemand, joh. Ach die, ah, Schiet tnl, hem. Nee. Schiet hem. Oh mijn god. Wat een okay. noob, joh. Laat maar weer eens zien wie de professionele gamer van de twee is. Ja ik vond het ook drie keer niks, kut nou, game. Nou, ga ook. er ook Witter. uit. ik ook quit, hoor. Ja, ik ga er ook uit. What the fuck, ouwe? Kunnen ze iets beters verzinnen? Rockstar! <laughs> zin iets beter! Maar ik heb eigenlijk iets anders leuks om te doen. Nou, oké, oké. Ik ben benieuwd. Wat is dit voor spel? lekker het eens uit aan het kijkers. Eh, uh, je moet overleven. Maar ik weet niet, volgens mij zat hij niet op hard ofzo. Want eh... Uh, zijn heel makkelijk uh, Is dit niet hard? Oh mijn god! Oh mijn god! Wat is er? Daar zo rechts komen mensen met de ak hé, oh, hey, hey, hey. oh man, ik ben neer! Ja! Kut, nee! Kut, kut. Jij moet het nu helemaal. Word. heel de weef moet je het nu houden. Nee! Jawel. Nee. Nee. <laughs> Jazeker <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wel. Dat is de laatste groter. B. Yes. I did it all by myself. Nou, valt toch ook wel mee. Jee, yeah, nu ben je weer, yes. Ik had ik echt niet overleefd hoor, nog een Oh jezus. Molotov hierbij. Oh, kut op het dak. <laughs> oh, oh nee! Oh nee! Oh, <macht> <totstuk> nee! Oh mijn god, een shotkunner in mijn gezicht. dat Kal, kal. Yes! yes. Oh, W7 7, mannen! Oh, oh jezus! Dit is Kijk, echt ga ik echt... stressen! Kijk, ik heb een met die 9 hier. Ik ga even ammo het... kopen. Oh, oh, oh je, dat is dat niet was zo, zo niet handig. Nee, dat was niet heel slim. Ik ga weg hier. Oh kut, dat kan ja. niet! <laughs> oh, dan moeten we echt vanaf film ver even op die... Ah kut. Hey! Fuck! <laughs> Ik ben dood. Oh, mijn god, ik ga een hele groep mensen hier. Ja, oh, wat spray! Okay. Yeah, oh. oh. Is dit nou wel een wereldrecord volgens mij? Volgens mij wel, toch? Even kijken, checken. Ja, dat is wereld Ja! Boom! Oh jeetje! Jezus! Uh, vlieg jij met dat ding? Ja, ik vlieg ermee. Six and a half hours later. Hij is ook zo traag deze hele uh, wel een mooie vuurwerkshow uh, Voor ja, tijdens de reis Later Meer Oh je nog in het water ook joh oh. oh dit, dat is dit weer Dan moet ik hem weer op het juiste punt loslaten zeker Oh, wow. kom maar aan! Ah! nee Ho, oh, oh. ho, stijg op, stijg op Kijk huh? Damien Damien Ja Zit je in het water Kijk wat? Kut, ik ben aan het doodgaan. Nee! Nee, <laughs> Hij stijgt er <niet> weer oh, op. Oh, <laughs> wat doe je nou oh, allemaal, joh. Oh man, ik zag het was zo mistig. Ik wist niet waar het water was. Kut. Nee. <laughs> oh, fuck. Nee, <laughs> nee. Oh, kut. Hij gaat weer nou, dan, gaan we, dan vliegen we naar de horizon en dan willen we jullie ja. bedanken, want we zijn eindelijk weer terug. Ik vertel het tegen je vrienden, tegen je familie, tegen je hond. Niet tegen je kat. Niet tegen iedereen. Nou, niet tegen kat hoor, die kat hoeft niet erbij. Nee, nee. Ik heb wel een katallergie. En dan uh, <lacht> wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze heerlijke video. En dan zien we jullie weer in de volgende. Zullen we nog Doe. één keer de intro doen? <laughs> Oké, <Okay>, doei! <laughs>